Deze video wil ik het heel graag met je hebben over het tackelen van het bezwaar. Ik heb geen geld. En dat komt heel vaak voor. En nou, ik wil je een paar voorbeelden geven in hoe je er het beste mee om kunt gaan. Kijk, sowieso als je een gesprek hebt met iemand, hè, of het nou een één op één gesprek is. Of je geeft bijvoorbeeld een webinar. Je kunt ervoor zorgen dat je dit bezwaar al op voorhand, zeg maar, Tackelt. dus dat er op voorhand al dat het al heel duidelijk is wat het gaat opleveren als jullie gaan samenwerken eh, waardoor dat bezwaar helemaal niet eens opkomt en dus weet dat in elk geval dat je ervoor kunt zorgen dat het niet opkomt en nou, misschien heb je er wat aan als ik je zo wat voorbeelden geef in wat je dan kunt zeggen voorafgaand aan het geheel. Eh, waarom is het nou zo belangrijk om dus dat bezwaar, ik heb geen geld, te kunnen tackelen. Maar nou, Heel vaak is het niet eens het echte bezwaar. Is er iets anders aan de hand? Um, want in 80% van de gevallen is het dus niet geld wat stegenhoudt, houdt, maar iets anders. He, ligt er iets onder uh, waar je niet bij komt en uh, ja, wat ze je ook niet direct zullen vertellen. Daarom is het heel erg belangrijk om te onderzoeken wat dat dan dus echt is. Want wat je wil voorkomen is dat je bijvoorbeeld uh, een week daarna ziet dat deze persoon is ingestapt bij jouw concurrent. Uh, of dat je een selfie langs ziet komen dat ze op vakantie gaat naar de Malediven. Dat kan namelijk ook gebeuren. En dan had jij dus, uh, ja, je, hebt dus niet, je bent niet omgegaan met dat bezwaar. Ik heb geen geld. En uh, ja, ja, is ze dus naar de concurrent of gewoon lekker op vakantie. En daar, eigenlijk is het natuurlijk voor de persoon. In kwestie is het gewoon heel erg jammer. Maar ook voor jou en voor de persoon, omdat die niet met jou kan gaan samenwerken. En dus de problemen waar ze mee rondlopen nog steeds met zich meetorst En voor jou omdat je deze persoon dus niet kan helpen. Nou, als je dus het bezwaar krijgt, ik heb geen geld. Nou, wat je dan kunt vragen is, als je het wel had, zou je het dan doen? Dus als je het geld wel had, zou je het dan doen? Nou, dan hoor je vaak al of dat het echte bezwaar is, ja of nee. Of dat er iets anders, zeg maar, onderliggend is. En je kan natuurlijk ook gewoon samen brainstormen over methodes. Hoe je ervoor kan zorgen dat het wel voor elkaar komt. Dus hè, dat dat geld met enige spoed zeg maar, op de rekening van de ander komt. En denk bijvoorbeeld ook aan, er zijn zoveel subsidies aan te vragen. Vraag in je netwerk welke subsidies zijn er bijvoorbeeld voor creatieve dingen voor ondernemers te vinden uh, en buiten de stapsubsidies zijn er nog heel veel meer andere subsidies waar mensen ondernemers bijvoorbeeld aanspraak op kunnen maken uh, maar daarnaast is het ook nog eens een keertje zo dat je je natuurlijk kunt uitleggen kijk als we met ondernemers werken is het vaak iets makkelijker denken we uh, omdat je het ze kan voorrekenen als je met een ondernemer werkt kan je natuurlijk uh, uitleggen dat je met een uh, extra klant het bedrag er al uit heb elke maand en dat het daarna alleen maar zich gaat uh, vermenigvuldigen dus dat je veel meer klanten gaat maken bijvoorbeeld met de methodes die ze van je leren en dus als zij dus inderdaad gaan doen wat jij ze aanreikt dan krijgen ze dus die, die extra omzet en wordt het alleen maar makkelijker en uh, reken ze ook voor in wat het ze op de grote en langere termijn gaat opleveren. Want heel vaak je, hè, blijft het een beetje bij van, ja, als je één klant maakt, hè, dan heb je het er eigenlijk al uit. Maar wat heeft het voor effect op de langere termijn als ze die skill bij jou leren, uh, waardoor ze ja, mogelijk exponentieel echt kunnen gaan groeien. En dus met ondernemers zeggen ze vaak, hè, dat, dat krijg ik ook terug van mijn, uh, mijn klanten, ja, dat is dan uh, veel makkelijker om te, te tackelen, omdat je dan kan voorrekenen uh, in, in welke mate ze, zeg maar, sneller dat terug gaan verdienen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet gezegd. Ik heb heel veel klanten ook geholpen die werken met particulieren. En ook met particulieren kun je heel makkelijk aan de slag met dit, uh, ik heb geen geld bezwaar, door ze gewoon heel duidelijk te laten zien en invoelen wat het voor ze betekent. Uh, maar niet alleen voor, voor de persoon zelf, maar vooral voor de personen om hen heen. En dus als we het hebben over wat voor effect kan het hebben op je partner, op de relatie die je hebt met je partner. Of op je kinderen. En welk effect kan het hebben? Als, als ik even een voorbeeld noem, bijvoorbeeld jij leert deze persoon dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. En doordat ze meer zelfvertrouwen krijgen, kunnen ze bijvoorbeeld... Makkelijker nee zeggen tegen anderen. Worden ze niet telkens voor een karretje gespannen? Gaan ze hun eigen weg? En wat voor voorbeeld geef je daarmee aan je kinderen? Dat is al een heel ander voorbeeld dan dat je altijd maar ja zegt. En voor iedereen, zeg maar, voor zijn karretje wordt gespannen. Snap je? En hetzelfde geldt ook voor, nou, bijvoorbeeld voor op het moment dat jij iemand traint in het krijgen van meer zelfvertrouwen. Uh, hè, op financieel vlak en daar kan je ook naar kijken van iemand zal bijvoorbeeld veel makkelijker gaan staan voor zijn waarde hè, als Particulier zou hij bijvoorbeeld kunnen veel makkelijker voor op, om opslag kunnen gaan vragen bij zijn baas. En daar niet de hele nacht over wakker liggen. Dus op die manier gaat hij voor zijn waarde staan. Of hij durft veel makkelijker de prijs te vragen die, die echt waard is. Dus, en dan trekken we hem weer even naar het ondernemerschap. Dat je echt gaat staan voor de prijzen die je mag vragen voor wat je dienst waard is. En zo kun je ook... Als, als je kijkt naar particulieren, maar ook als ondernemers, kun je gaan kijken van oké, okay, wat voor effect heeft het samenwerken met jou op het gebied van de relatie met jezelf natuurlijk, maar ook de relatie met je kinderen, de relatie met je partner, de relatie met je vrienden, wat voor effect het heeft op financieel gebied. Want dat is vaak ook door te rekenen hè, als je dus een bepaalde skill ontwikkelt, maar ook op gezondheidsvlak. En want ook hè, als we weer kijken naar dat stukje van zelfvertrouwen, meer zelfvertrouwen krijgen, gaan staan voor je waarde, eh, je eigen verantwoordelijkheid nemen en de verantwoordelijkheden van de ander bij de ander laten. Eh, wat voor effect heeft dat op jouw nachtrust bijvoorbeeld? Eh, hoeveel beter ga je slapen? Hoeveel le ja, lekkerder voel je je eigenlijk in je vel op het moment dat je die, eh, dat gevoel van zelfvertrouwen bijvoorbeeld eh, altijd als power kan aanzetten. En dat zijn gewoon een aantal dingen die je ook zou kunnen uh, nagaan voor jezelf. En dus wat voor effect heeft het niet alleen financieel, maar ook op vlak van relaties. En op vlak van gezondheid voor je klant als hij met jou gaat samenwerken. Nou, Daar wil ik je voor uitnodigen om dat eens uh, uit te gaan werken. En het kan ook zijn hè, dat het, dat geld eigenlijk niet op de zwaar is, maar dat er iets anders onder zit. Het kan zijn dat iemand gewoon uh, ja, dat vertrouwen nog niet in zichzelf heeft. En het kan ook zijn dat hij het vertrouwen nog niet in jou heeft. En dus dan kun je gaan kijken, oké, okay, dan is het niet het geld het bezwaar, maar dan is dus iets anders het bezwaar. En dan zal je daarmee aan de slag moeten gaan. Nou, ik hoop dat dit je helpt. En uh, ik zou ook zeggen, ga dat eens voor jezelf na. Ga eens kijken van, oké, okay, wat voor effect heeft het nu op vlak van financiën, uh, gezondheid, uh, relaties... Als je klant met jou gaat samenwerken. En uh, zorg ervoor dat je die zaken voorafgaand aan uh, het aanbod wat je gaat doen. Al duidelijk uh, en helder is voor de ander. Waardoor je dat, je dat hele geldbezwaar niet op tafel krijgt. En het gewoon een ja wordt sowieso. Als het je ideale klant is. En dus als dat inderdaad iemand is met wie jij heel graag wil gaan werken. Dat kan natuurlijk ook zijn... Dat blijkt in het gesprek dat deze persoon helemaal niet matcht met jou. En ja, dan zou ik ook zeggen, gaat dat pad niet in. En dan, uh, dan ga je het gesprek inderdaad ook eerder afsluiten. En uh, ja, dan zet je gewoon in op de volgende. Nou goed, dat was wat ik met je wilde delen deze week. Dus hoe tackle je het geldbespaar uh, in een gesprek. En dat is ook iets wat je in een, uh, in een webinar natuurlijk voorwerken, voorbereiden. En dat kan je onder andere doen door... Uh, bijvoorbeeld ook even het blog te lezen wat ik hierover heb geschreven. En daar leg ik nog wat meer uit over uh, ja, hoe je dat verder aan kan pakken. En heb je het ook nog even op papier staan. Ik wens je een fantastische week toe. En tot snel. Doeg, doeg.